Niet met extreme uitgaven, zeg maar. Niets extreems. Yo, gastvrouwens, Normanel, mijn naam is Barend. En leuk is jullie kijken naar een gloednieuwe video van mij. Uh, momenteel zien jullie dat ik uh, niet in mijn uh, kamer zit. Zoals normaal. Stefan. Hoi. Stefan. Beren leuk. Beren leuk. <laughs> Dit gaat zo goed, hè? Ja. Oh, wat is Stefan toch natuurlijk zo op de camera. Vandaag zijn we onderweg naar Spa. We zijn nu halverwege, we moeten nog een uurtje rijden. En dan zijn we er en uh, gaan we een leuk weekendje beleven. Ik ga karten, dus we gaan uh, kartbeelden zien. Een kleine mini-vakantievlogje, ja waarom ook niet? Ja, misschien gaan we wel vet veel filmen, dat weten we niet. Ja. Maar jullie zien het allemaal vanzelf, leuk dat jullie in ieder geval weer zijn. Als het goed is, is op dit moment mijn uh, Tigersparodie viraal. Manifestatie, hè? dus als het niet zo is... Ja, dat zou wel kut zijn. Maar het is gewoon zo, dus het komt wel goed. Wij zien jullie straks weer terug als we waarschijnlijk zijn aangekomen. En hier komen wat mooie beelden van het mooie België. Yeah! We zijn aangekomen in ons hotelletje. We zijn er op zich eigenlijk al wel gewoon al een dag. Maar dat maakt niet uit. Uh, maar ik dacht van hé, hey, ik geef jullie gewoon even snel een kleine roomtour. Dat hebben we nog niet gedaan. En het is inmiddels al een beetje meer een bende dan dat het was. Maar dat maakt niet uit. Uh, allereerst zien we aan deze kant onze spulletjes liggen. De cameratas, Stefans spullen. Mijn spulletjes. En wat boodschapjes wat we hebben gedaan. Voor ontbijt en voor snackers voor in de avond. Dan hebben we hier alle twee onze bedjes. Stefan doet alsof hij het heel netjes bijhoudt, allemaal. Kijk, dat kopje ook. Hij weet ook gewoon wat hij doet, hè? Ja, een mooie, mooie even lekker één persoon bed. Hoef ik niet naast hem te liggen. Dat is op zich wel chill. Hier hebben we een klein broodje met Stefan's switch. En uh, Stefan, jij staat als kast naast die kast. Maak hem eens open. Oh, wauw. Het is helemaal leeg. Daar zit dus niks bijzonders in. We hebben best wel een grote tv, what's up, what's up? Um, met alleen maar Franse Sanders, dus daar kunnen we niks mee. Hier ligt nog mijn koffertje, uh, mijn kartschoentjes en gewoon een onderbroek random en uh, nog meer random zooi. Oh ja, uh, ik heb een laptop meegenomen. Oh, hier trouwens ook mijn fingerboardje. Dit is, uh, het is hier trouwens wel. dit is echt super chill fingerboard plekje. Maar ik moest een extra toetsenbord meenemen, omdat het toetsenbord van die fucking laptop is gewoon kapot. Oké, okay, dan hebben we hier de wc'tje. Wel een chille wc trouwens. En badkamer, lekker groot. Uh, Onze spul ligt hier ook al gewoon lekker over. Overgespreid. En zoals Gio ook altijd hier zo vlogt. In de badkamer, hè, Gio, als je dit kijkt. Uh, ja, oké, okay, dat voelt dus zo. Oh, nice. Ik ben geen vlogger, maar dat maakt niet uit. En dan gaan we hier zo mooi, mooie douche. Mooie douche. Clean, clean. Alles netjes. Alles netjes, ziet er goed uit, het is een, uh, het is een super chill verblijf en uh, ja, we ik, ik, ik zitten hier best wel chill eigenlijk, het uitzicht is, nou ja, niet, niet heel bijzonder, maar het zijn uh, leuke huisjes. Het is uh, Boven de ochtend, de ochtend staan hier allemaal mensen te werken, ik weet ook niet waarom dat is, maar ja, het is wat het is. Uh, dus we gaan nu nog eventjes uh, op, uh, op reis kijken of we nog wat leuks kunnen spotten en uh, ja, dan zien we jullie de volgende, bij de volgende kat weer. Yo, Stefanus, Adrianus. Hi. alles lekker? Zeker. Kijk, dit is ons huisje en ik film nu vanaf mijn GoPro dus het is allemaal even wat andere kwaliteit. Uh, we gaan uh, zo meteen met mijn gekke Waggy gaan we weer eens onderweg. Het was nog even een stressmomentje want ik heb je nu vast zitten op zo'n handvat. Alleen ik was dus uh, zeg maar dat uh, dingetje om te connecten kwijt. Dus dat was even schrikken. Maar wat gaan we even, nu even doen, Stefan? We gaan net naar de Karaba. Voor jou kijken of je voor jou een race kan flikkelen. Yes. En daarna gaan we naar uh, de Watervallen van Ko. Watervallen van Ko. Wat het dus was, ik probeerde te reserveren via een website. Kan je alleen maar met creditcard en zo. Kan je alleen maar met creditcard en zo betalen. Dus nou ja, dat is natuurlijk niet heel handig. Dus toen dachten we van, nou ja, weet je wat, dan gaan we er gewoon even langs, gaan we kijken of dat werkt. Mondkapjes zijn mee, want alles moet hier met een mondkapje op. En uh, nou ja, we gaan het overleven. Dus ja, wij gaan nu eventjes naar de kartbaan en uh, gaan we even kijken in, uh, op het circuit. Of we daarop kunnen komen en dergelijke en dan uh, zien we jullie straks weer terug. Ja, ja, daar zijn we weer met onze mooie mondkapjes op. Uh, we zijn hier nu aangekomen op uh, de parkeerplaats van het kartcircuit. Maar we zijn een uur te vroeg. Maar het probleem is dat ik niet kan reserveren online. Omdat ze alleen maar creditcards hebben. Maar ik geen creditcard heb. Dus nu moeten we wachten. Uh, Totdat tot we wel kunnen reserveren. Uh, dus nu gaan we maar even kijken wat we kunnen doen voor het volgende uurtje. En dan. Ja. Zien jullie wel. Jullie zien vanzelf wel wat er gaat gebeuren. Want jullie kijken de video. Hallo toegew. Ja, ja. Daar lopen we dan in uh, Malmedy. Met ons mondkapje op, zoals je kan zien. Fake. Het is uh, super chill, maar het is wel mooi hier. Uh, zoals je kan zien. Da, da, da, da, da, da, da, da. Hier een grote paal. We hebben zojuist uh, ergens geparkeerd en je moet hier overal uh, betaald parkeer, uh, parkeren. Maar daar staat de vent achter. Oh joh, het testen hier niet, dus je moet echt niks betalen man, ben je gek. Dus we hebben nu niks betaald, dus uh, als we op de bond gaan. Stefan. Dan weten we wie we de schuld gaan geven. Dus we gaan nu even lekker lunchen, want we moeten toch wel wat doen deze tijd. Even kijken wat we gaan eten en drinken. We zien hier een mooie ingang, dus ik denk dat we hier naartoe gaan. Oké, okay, Stefan. We hadden Ardeense kroketten. Wat vond je ervan? Uh, structuur was best wel goed van die kroketten. Oké, okay, structuur was best wel goed. Waar smaakte het naar? Al oh, goed met een klein stukje kaas erin. Oké, okay, wat ben je nu nog aan het eten? Sla. Nah. Nice. Ik heb, ik heb ook nog, meer mijn laatste hapje nog. Um, ik vind vooral smaken naar eigenlijk gewoon een kaaskroket met oude kaas, maar het is, het is prima te doen. Het is prima te doen. Uh, we gaan zo weer even terug naar de kartbaan om te kijken en hopen dat die dan wel open is. Want dan kan ik nog even reserveren en dan kan ik nog even voordat we gaan racen, want uiteindelijk zitten we hier voor een kartrace. Die is aanstaande zaterdag, dus vandaag donderdag. En ik wilde eigenlijk voor die race wilde ik nog even gaan oefenen zodat ik een beetje het circuit ken en dat ik misschien toch iets meer kans maak. Iets meer, uh, dat er nog wel iets leuks gaat gebeuren. Dus ja, we gaan zo meteen even terugkijken of ik kan reserveren. En dan gaan we waarschijnlijk even het water opzoeken, want het is super warm. Zoals jullie kunnen merken, ik ben niet per se een vlogger. Ik ben daar niet zo goed in. Maar ja, we moeten toch wat. Want we willen content maken. En zijn we dan op het circuit van, uh, of nou ja, het kartcircuit van Spa? En uh, ik ga zo meteen lekker oefenen. Stefan die doet niet mee. Nee. Nee, we gaan zo gewoon lekker even racen. Even kijken wat ik er van bak voor zaterdag. Even inrijden en zo. En dan uh, gaan we kijken hoe, uh, hoe snel ik het ga schoppen. Ik weet niet eens of ik ook wel ergens kan zien hoe hard ik ga. Uh, maar ja, dat merk kwam al vanzelf wel. Het ziet er in ieder geval tof uit. Veel hoogteverschil. Dus uh, ik heb er heel veel zin in en uh, ik neem jullie lekker mee. Kijk, hier op mijn helm gaan jullie lekker mee worden genomen. Dus uh, dat wordt vast wel leuk. Daar gaan we dan, guys. Jullie zijn weer van de helm af. We gaan weer naar huis. Er is weer een andere heat bezig. Het ging goed. Ik ben eerste geworden met uh, bijna anderhalf seconde voorsprong. Kon veel sneller. Maar zoals jullie konden zien. De hele tijd zaten er mensen voor me. Uh, dus dat was wel vervelend. Maar ja, weet je. Uh, het is wat het is. Ik heb de baan een beetje kunnen proeven. Uh, dus we gaan het zien. Ik verwacht eigenlijk niet zoveel. Van mijn performance zaterdag. Maar ik heb dus wel een keertje extra kunnen oefenen. Dus dat, ja, dat is wel chill in ieder geval. Stefan een vondje naar het kijken. Ja, uh, fucking chill man. Ja, hoezo? Ik weet niet. Oh, lekker allemaal lekker ertussen door de allemaal. Ja, ik heb wel iedereen mooi kunnen inhalen en zo. Dus dat was wel leuk. En dan uh, gaan we nu nog even wat andere leuke dingen doen. Even boodschapjes halen, moet ook gebeuren. Wat gaan we vanavond eigenlijk doen? Uh, eten. Daar ja, dat sowieso, maar ja. Yo, en ineens zie je een foto en is de vlog voorbij. Wow, wat een abrupt einde ineens hè. Ja, dat klopt. Um, ik heb de volgende dag ook nog opgenomen en de dag van de race zelf. Ik ga dat alleen even opsplitsen in twee verschillende video's, anders wordt deze te lang en dat vind ik zonde. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer en tot de volgende keer later.